Vandaag nemen we je mee in ons verhaal waarom we onze 9 tot 5 banen hebben opgezegd en kozen voor een reizend en locatie onafhankelijk leven. Ja, waardoor is het gekomen dat ons gevoel voor vrijheid en onafhankelijkheid zo sterk was dat we die stap hebben genomen? En ja, welke belemmeringen en angsten hebben we overwonnen? We gaan het je allemaal vertellen in deze video. Maar blijf kijken, want aan het eind van deze video hebben we nog iets leuks, iets unieks, waarmee jij ...ook jouw eerste stappen kan zetten naar een vrije en locatie-onafhankelijk leven. 2004. We leerden elkaar kennen en wat waren we verliefd. We volgden het pad zoals zoveel mensen dat doen. Een goed betaalde baan, een mooi huis, gelukkig getrouwd, wintersport, zomervakantie... ...veel weekendjes weg. In onze midlife-fase ontstond de onrust. De uitgestippelde weg voor ons voelde benauwend. Na een avontuurlijke beklimming van de Kilimanjaro... ...en een campertrip door Frankrijk gooiden we het roer om... We stopten met onze goed betaalde baan, verkochten onze spullen en met slechts twee backpacks stapten we in het vliegtuig richting Mexico. Het avontuur te Vijf jaar later reizen en werken we remote. Samen met onze dochter Filou. Het was 2004 toen Tino en ik elkaar leerden kennen hier in Dordrecht op het terras. Het heel cliché, maar het was liefde op het eerste gezicht. Dus kort daarna hebben we afgesproken en nou, een superleuke date. En ik vroeg aan Tino van goh, als ik nu vandaag of morgen naar Nieuw-Zeeland zou gaan, zou je dan met me meegaan? Een spontane vraag wat in me boek kwam. Maar ook wel ergens een beetje aftasten van hoe avontuurlijk is Tino. En hij zei meteen ja. Dus ik had zoiets van oké, okay, dat klonk goed. En ja, het was gewoon zo'n leuke, leuke tijd. En uh, ja, gewoon helemaal verliefd. En een gegeven moment gingen we samenwonen. Uh, en we kochten ons eerste huis, een appartement hier in Dordrecht. En hebben we gewoon een prachtige tijd gehad, alle twee een mooie baan. We waren aan het bouwen aan onze carrière, ook individueel natuurlijk. Je ontwikkelt jezelf, we gaan een aantal jaren overheen. Uh, mooie vakanties, uh, wintersport, uh, gewoon een heerlijk leven en een heel mooi vooruitzicht. In 2008 had Tino van mij een verrassingsweekend georganiseerd. We gingen naar Parijs en ja, dat was natuurlijk geweldig. En toen s'avonds zijn we naar een restaurant gegaan en daar kwam de ring tevoorschijn en heeft Tino mij ten huwelijk gevraagd. En ja, direct zei ik natuurlijk uh, volmondig ja, en vanaf daar zijn we de bruiloft gaan organiseren en gaan voorbereiden. En ja, het was op een prachtige locatie hier in Dordrecht waar we trouwden, bij het stadhuis. Ik zal de locatie gelijk even laten zien. Ga je mee? Ja, en hier zijn we getrouwd in het stadhuis in Dordrecht. Na onze bruiloft zijn we naar een, uh, mooi, heb, hebben we nog een mooie huwelijksreis gemaakt naar Mauritius. En volgde nog meer leuke reizen. We werkten van vakantie naar vakantie. Maar op een gegeven moment ging het een beetje ja, schuren. En kwam er onrust. En hadden dus we zoiets van, ja is dit het nou? En ook wel de bewustwording van, ja als we zo doorgaan. Het leven is voor ons uitgestippeld. Uh, hierna misschien nog een groter huis. Er komen kinderen. En, nou, dat benauwde, dat benauwde mij heel, heel, heel erg. En uh, ja, voor Tino denk ik ook uh, dat er wel wat, uh, wat speelde. Hij uh, was vooral heel druk met, uh, met zijn uh, werk. Kortom, het was onrustig, het voelde benauwend. En we hadden zoiets van, uh, ja, er is meer, maar wat is dat dan? Dus uh, tijd om te onderzoeken. En we gaan even terug naar 2011-2012. Uh, we stonden aan het begin van onze midlife-fases, begin dertigers. Ja, ja mid-dertigers, maar wel, ja. nou, even Bij mij begin. jij begin. En als we erop terugkijken, die tijd, in ieder geval ja, er kwamen bij mij wel heel veel vragen naar boven in die tijd. Van, uh, is dit het nou? Ik, uh, ik raakte verveeld op mijn werk, uh, ook de mensen waar ik mee omging, uh, vrienden. Daar ja, kon ik niet meer die aansluiting helemaal mee vinden. Uh, ja, ja, we leefden echt in een consumerende wereld, uh, mensen waren bezig met carrière maken, groei, groei, groei. Uh, een groter huis, een mooiere auto, uh, misschien een betere baan, baan ja. kinderen. Uh, ik bewandelde zeg maar, het pad wat voor me is, netjes voor me is uh, uitgestippeld. Uh, je doet, ik deed vooral uh, dingen die van mij verwacht werden en ook zo goed mogelijk. Ja een het, beetje het perfecte plaatje. Het perfecte plaatje, ja. En ik had zoiets van, ja, ik wil daar niet aan meedoen. Er is veel meer. De wereld staat open. En ja, ik wilde gewoon op ontdekkingstocht. En uh, ik was er helemaal nog niet klaar voor ook om... Uh dat, ja, dat pad pad Verder te, verder te, volgen. te bevolgen. Nee. Nou, je dacht is, ook ja. zelfs lange tijd: van, uh, zou ik dan ja. naar een andere baan gaan? Ja, maar, ook nog ja, wel. Dacht ja, je ja, ook van, ja. Ja, wat gaat dat brengen? Ja. Ja, want in eerste instantie ga je ook ah, ik ging ook wel aan mezelf twijfelen: van, uh, waar komt dat gevoel vandaan? We is het, is toch het goed? Al goed? En we hebben het toch goed? En dat ja, wordt door je omgeving ook wel zo uh, ja, uh, aangegeven en geschetst. Uh, ja. Ik weet nog heel goed dat ik uh, na een vakantie weer terugkwam. En was in september op mijn werk. En uh, dat ik toen een reeks afspraken ging inplannen met uh, mensen uit mijn team. Daardoor wist ik dat elke dinsdag om half tien in dit kantoortje zou ik het komende jaar daar zitten. En dat benauwde echt enorm. Ja. Dit, dit wil ik niet. Ik wil ja. afwisseling. En uh, Ik merkte ja. dat ik terwijl ik naar huis reed, elke keer een andere route ging rijden om een ja. beetje afwisseling in mijn dag te hebben. Ja, dat... Dat, wat, dat voelde gewoon niet, uh, niet goed. Niet fijn. Dat was de start van de transformatie waar we uiteindelijk doorheen zijn gegaan. Dus ja, dat was echt wel een uh, lastige periode ook wel. Met veel twijfels, onzekerheid en uh, ja, wat wil ik ja, nou? Onrust. Onrust, ja, dat. <laughs> waar het spelen een beetje verleerd en de ja. onbevangenheid, en serieus. veel te serieus. <laughs> terwijl, oh ja, er is zoveel er is zoveel moois in de wereld en uh, ja. ja, we hadden wel zoiets van ja, het moet anders ja, dus het voelde niet meer fijn uh, die onrust en het borrelde en ja, ik kreeg geen antwoorden op vragen die ik, uh, die ik had nee. dus ik had zoiets van, nou, misschien is coaching wel een goed idee en dat ben ik gaan onderzoeken en toen kwam ik bij iemand die uh, ja, me echt heel goed verder geholpen heeft en uh, ja, daardoor ben ik nog meer onafhankelijker in het leven gaan staan en voelde ik veel meer de vrijheid om te gaan en staan waar ik wilde. En dat uh, maakte dat ik het besluit nam om een solo-reis te maken. Dus echt even loskomen van de omgeving, helemaal tot mezelf komen. En ik ben ja, toch wel zes weken weg geweest naar Tanzania. Ja. <laughs> Vanaf de basis waar ik toen verbleef, keek ik iedere dag uit op de Kilimanjaro, een prachtige berg 6000 meter hoog. Het zag er zo mooi uit. Ik denk, ja, alles in mij zei van ik, ik moet die berg beklimmen. Dus ja, Dat was mogelijk. Er gingen verschillende partijen die dan trips organiseren en begeleiding aanbieden. Want je kan dat niet alleen. Het liefst ook niet onvoorbereid. Ik was niet, dus niet voorbereid, maar toch besloot om te gaan. Uh, ik vond een hartstikke goede guide en een team die mij geholpen hebben om in zes dagen die, die berg te beklimmen. Ik weet dat ik jou belde dat ja. ik dat wilde gaan doen. Ja, je, oh. ja stoer, ja, stoer. Jongen, ja, ja absoluut. Op de zesde dag ja, moest er nog één etappe en dan ben je inmiddels al uh, van de jungle uh, door maanlandschap uh, in, in uh, ja, een sneeuwstorm uh, terechtgekomen. Het sneeuw erboven. En, uh, ja, het was echt ijskoud. Ik uh, had extra handschoenen van mijn guide uh, omgedaan. Ja. En op het scheen beschermers tegen de kou. Het was embarbelijk, om het maar zo te zeggen. Maar wel zo gaaf. En ja, op een of andere manier zit je vol adrenaline. Waardoor je die kou niet eens voelt of ervaart. En toen de laatste etappe op 6000 meter kwamen we bij de piek. En dat was echt een enorm euforisch gevoel. En ik vroeg toen aan mijn guide van, hoe heet deze piek? Hij zei Uhuru, dat is Swahili en dat betekent uh, vrijheid. Toen viel alles voor mij op zijn plek, dat was, dat was het woord waar ik naar zocht en uh, ja vrijheid. En uh, dat is voor mij nu ook het ankerpunt als het even tegen zit of dat ik me afvraag waar doen we het allemaal voor of ja. even in een dipje zit of wat dan ook. Dan grijp ik weer terug naar dat moment op uh, de Kilimanjaro ja, waar ik gewoon uh, ja, echt een en al vrijheid voelde. Voorzitter, we gaan zo meteen weer omhoog tot 4600 meter. Oh. Ik heb natuurlijk ook de verhalen gehoord van Anne, wel, maar als je ja. elkaar dan weer ontmoet ja. na zes weken, dan, uh, uh, ja. Ja, dan voel je dat ook. Ja. En, uh, en dat maakte mij bewust van ja ik heb vooral zes weken hard gewerkt en, uh, ja. en, en niet, niet dat uh, dat vrije gevoel gehad nee. dus dat was uh, ja, sowieso fijn om elkaar weer en te zien en voor mij was ja. het ook wel echt wel een contrast om hier weer terug te komen ik alles ik dacht, ja, dat ik, is het, ja, het, ik wil hier echt, niet meer in terug ja. ik had ervan geproefd en ja dat was gewoon heel nee. duidelijk dit, uh, dit, ja, dit ik ga nu terug in het oude leven dat was wel zeker ja ja, ja. Nou ja we zijn dus ook uh, dan, in 2015 uiteindelijk met een campertje door ja. Frankrijk gaan rijden ja. met z'n tweeën en daar ja, kwam eigenlijk alles ja. bij elkaar waarbij ja. we allebei dat vrije gevoel hadden en zeiden van ja dit gevoel willen we echt vasthouden en elke dag gewoon hebben. Kan dat? Nou ja, dat zijn we vanaf daar gaan, gaan onderzoeken. Ja. Dat betekende dat we vanuit daar de tijd hebben genomen om, om uiteindelijk de stap te zetten om ja. locatie onafhankelijk te worden en dat betekende we gaan onze baan opzeggen, ons huis huren, spullen verkopen, ja. tegen mensen hier zeggen dat we weggaan. Ja, ja dat, dat zijn natuurlijk allemaal mogelijke angsten, belemmeringen. Ja. Maar ja, door die energie die, die we voelden, die, die, ja, ja. die ja. vrijheid, ja. waarom we dat ook wilden, ja, ja. verbleekte eigenlijk de, die angsten en belemmeringen. We stelden elkaar vaak de vraag: van, ja, wat is het ergste dat er kan gebeuren? Ja. Nou, dat ja. we mooie ervaringen hebben. Ja. Ja. ja, en wat als het wel lukt. Ja, ja, ook dat, absoluut. Het was ook wel een periode waarin we ons uh, ja, vooral voeden met uh, ja, mensen die ook ja. uh, locatie waren. Uh, ja, heel dat principe waren. Het concept van Digital Nomads was toen uh, in opkomst ja. en veel boeken gelezen. Eén van de boeken kunnen we als tip meegeven, dat is Vagabonding van ja. Rolf Potts. En de link, uh, Zullen we hieronder de video uh, plaatsen? Dat we hebben hem altijd bij ons. Het is ook ja. een pocketform. Neemt niet veel plek in beslag in je, in je backpack of koffer. Nee, het is echt een heerlijk, uh, ja. heerlijk boek. Ja. Wil je ook aan de slag met een reizend leven als Digital Nomad? Schrijf je dan in voor onze inspiratiesessie. Binnenkort geven we deze en je kunt via de link hieronder inschrijven. In die inspiratiesessie geven we je heel veel tips en ook een aantal challenges zodat jij uh, ja, jouw reis naar een vrij en onafhankelijk leven kan starten. Hoe we ons reizende leven als digital nomads hebben vormgegeven, zie je in de volgende video. Ja, abonneer je op dit YouTube kanaal van Digital Nomad Couple en dan zien we je graag in de volgende video. Doeg! Doei!